iedereen kan haken we gaan nu het tweede gedeelte haken maar eerst wil ik jullie hartelijk even bedanken voor het kijken naar ja iedereen kan haken op youtube de duimpjes omhoog en abonneren altijd hartstikke leuk en we gaan nu verder met de omslagdoek julia ik heb hier ook een patroon van dat kan je bestellen via iedereen kan haken het hotmail.com of via messenger mijn berichtje sturen. Uh, en dan zie ik je zo weer terug. Dan gaan we aan toer 7 beginnen. Het tweede gedeelte van de omslagdoek Julia. Tot zo. We zijn nu bij de zesde toer geëindigd en we gaan nu aan toer 7 beginnen met 4 lossen. Toer 7 beginnen we met 4 lossen. 1, 2, 3, 4. Je keertje werk. Dan zie je dat je hier 4 stokjes hebt en die gaan we weer verdubbelen. Dus we gaan weer twee stokjes in elk stokje zetten en deze telt ook mee als stokje. En dan gaan we dus omslaan en we gaan hier in de eerste steek van toe 7 stokje maken dan gaan we op elk stokje 2 stokjes maken 1 2 op dit stokje een stokje of 2 stokjes 1 2, en op dit stokje, een stokje 2 stokjes 1-2. Zie je dat we weer een waaier aan het maken zijn met het verdubbelen? Dus toer 7 maken we weer gewoon eigenlijk een verdubbeling op de eerste 4 stokjes. En dan moeten we op 8 stokjes uitkomen: 2, 4, 6, 8 dan gaan we een losse doen en een vaste en een losse dus we gaan een losse doen en dan gaan we tussen die twee vaste hier in waar die twee losse zitten in deze opening, hier gaan we een vaste doen een losse en dat was het, dan gaan we weer dit groepje van 4 gaan we weer verdubbelen met 2 stokjes in een stokje, dus je gaat hier meteen naartoe. Je gaat 2 stokjes erin zetten 1. 2. De volgende twee. 1. 2 en in de volgende 2. 2 en dan gaan we in die laatste opening gaan we ook twee stokjes maken. En dan kom je weer op acht stokjes van je waaiertje. Van toer 7. Zie je dat je nu de tweede twee waaiers aan het maken bent en in het midden heb je een losse, een vaste, een losse. Dus dit was toer 7. En dan zie ik je zo weer terug bij toer 8. Tot zo. zijn we nu aangekomen bij de achtste toer In de achtste toer gaan we eigenlijk alleen maar die stokjes uh, verdubbelen en dan gaan we van 8 naar 16 stokjes ik zie dat ik even nog wat garen moet pakken want nu haak je echt lekker door bij toer 8 dus ik ben eventjes nu druk met garen pakken zo dan gaan we beginnen, en toer 8 beginnen we met 3 lossen: 1, 2, 3, en dan keer je weer werk. Dit is de achterkant. En Dan gaan we nu alles verdubbelen. Dus so we gaan in die eerste een steek zetten, een stokje en in elk stokje weer twee stokjes en als het goed is moet je het elke keer natellen dat vind ik het makkelijkste dat je dan nu op 16 stokjes uitkomt je kan de video altijd langzamer zetten door de verticale puntjes aan te klikken en dan kan je ook de ondertiteling aanzetten in meerdere talen. Doet, doe ik het aanzetten. Het haakt echt heerlijk weg. Tenminste als je van een beetje grof haakwerk houdt en een lekkere omslagdoek, ja dan dan heb je hem zo klaar. En het is geen moeilijk patroon, maar je moet wel eventjes blijven tellen bij die, bij die meerdere dingen dat je echt iedere keer je schelpje, zeg maar, verdubbelt. En dan moet ik, als het goed is, nu op 16 stokjes uitkomen. En dan tel ik deze mee. Dus 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. So dus toer 8 zijn 16 stokjes en dan gaan we meteen door naar de volgende schilp zie je dat je meteen het stokje pakt en niet deze maar op deze hier ga je weer verdubbelen dus twee stokjes in een steek 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 twee en op het laatst dit op die steek nog twee een twee en in die opening nog twee 1, twee en ik tel altijd nog even mijn schelpjes na een twee 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. En dit is toer 8. Zie je hoe snel dat je al een resultaat boekt. Het is echt een hele leuke steek. En ik ben ook echt blij dat ik hem uh, ja, uitgezocht heb. Dat hij echt uh, leuk opkomt. En dan gaan we nu naar uh, toer 9. En dan zie ik je zo weer terug. Tot zo. we zijn nu klaar met toer 8 en we gaan nu beginnen met toer 9 en toer 9 beginnen we met uh, 4 lossen 1 2 3 4 dan keer je weer werk in de de eerste opening zetten we een stokje Dan maken we een losse, dan slaan we een, twee, drie steken over en in die vierde hier gaan we een vaste maken. 1, 2, 3 dan gaan we 2 steken overslaan en maken we 2 losse 1 2 slaan we over en dan gaan we hier weer 3 vasten maken 1 2 3 1 losse En slaan we 1, 2, 3, 4 steken over. En dan gaan we in deze opening, kan ook, maar ik vind het mooier om het in de steek laatste steek te zetten. gaan we een stokje, een losse en een stokje maken. Dus we maken een stokje, een losse en in diezelfde steek een stokje en weer een losse. En dan slaan we weer 1, 2, 3, 4 steken over. En we zetten hier weer een vaste, een vaste, een vaste. Dus 3 vaste steken. 1. En in de volgende steek een vaste. En in de volgende steek een vaste. Dan gaan we 2 lossen maken. 1, 2. We slaan 1, 2 steken over en we gaan weer 3 vaste maken. 1, 2, 3, 1 losse. Zie je, nou we hier 1, 2, 3 steken over en hier in die laatste opening, hier zetten we een stokje, een losse een stokje. Een stokje, een losse en een stokje. Deze toer lijkt op toer 5, alleen heb je hier dus het middenstukje. Dus dit was toer 9. De volgende toeren laat ik je zien in de volgende video. Ik zou zeggen: graag duimpjes omhoog dankjewel voor het kijken, en tot de volgende video, tot ziens